Hallo allemaal, welkom bij deze Facebook live. Laura, uiteraard Laura Belbioski voor jullie gaat geven. Maar ik vind het fijn, we zitten hier midden in een hartje Amsterdam, om toch ook even nogmaals Laura te introduceren. En waarom onze klanten zulke fantastische resultaten ook behalen. Nou, wat me enorm aanspreekt is dat Laura is sowieso een leider is. heeft een echt visie en vooruitstrevende ideeën, waar ze de klanten mee helpt. Maar ze is ook een leider die anderen uitdaagt hun leiderschap te nemen. Ze nou, laat alle ruimte voor mij, voor mijn leiderschap, maar zeker ook voor de klanten. En daardoor zetten onze klanten veel grotere stappen dan ze ooit hadden gedacht. En uh, worden ze uitgedaagd om hun moed te tonen. En komt er een oerkracht naar boven en, en gebeuren er bijna, ja, ik zou bijna zeggen gebeuren er wonderen, maar er gebeuren hele mooie dingen. Um, dus het is voor mij met een enorm veel plezier dat ik graag nou, Laura het woord wil geven om jullie heel veel te leren hoe je dit zelf ook allemaal kunt bereiken. Dus we gaan het erover hebben hoe jij in 2019 uh, je inkomen kunt verdubbelen en je uren kunt halveren. Dus je gaat je plan maken. En ik zou zeggen: neem een vel uh, papier. zit ik met hoesten, wacht even. <coughs> Goed moment, wacht even hoor. Nou, in de tussentijd kan je alvast een, een, een papier en pen pakken. Want we gaan ook ja. aan de slag met je plan. Ja, we gaan, we gaan je plan in elkaar zetten. En je gaat dus twee keer zoveel verdienen. En je gaat twee keer zo uh, min, minder hard werken. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja. En oh ja, er komt absoluut de gelegenheid dat je vragen kunt stellen. dat doen we aan het einde van de sessie. Dus uh, <coughs> bewaar hem even. En uh, ja, voor wie is deze informatie? Dat uh, is voor transformatieondernemers, zo noem ik ze. Dat zijn mensen die... Hun klanten helpen een bepaalde transformatie te bereiken. En wat een personal trainer helpt: de klanten 20 kilo af te vallen en veel gezonder te worden, veel vitaler en sterker. En dat is een transformatie waar je de klant mee helpt. En, en dat, ja, daar richt die informatie zich op. Ja, het kan ook werken voor uh, organisatieadviseurs die in bedrijven werken, ook die bereiken. Of streven een transformatie na. Ook voor die mensen is het heel erg interessant. En mijn idee is, is dat je als, als dienstverlener, als transformatieondernemer, eigenlijk al heel gauw te hard gaat werken. En daardoor doe je, ja, zit je het hele tijd achter de computer en je verdient vaak te weinig. Ik sprak gisteren sprak met een hele bekende internetondernemer. Ik zal even geen namen noemen. Maar hij zei: Ja, mijn klanten. Die, ja, dat zijn allemaal online ondernemers, daar help ik ze bij. En ze hebben allemaal moeite om een shoppingcardprogramma. programma, om daar een abonnement op te nemen. Dat vinden ze eigenlijk al te duur. En ik dacht, jeetje, ja, het zou dan niet gewoon aan de hand kunnen zijn dat die mensen te weinig verdienen. En dat hun prijzen veel te laag zijn. En als je prijzen heel laag zijn, dan moet je gewoon heel veel klanten hebben. En als je veel klanten moet hebben, moet je heel veel marketen, moet heel veel sales doen. Je moet een team hebben vaak, om dat allemaal te regelen. Veel mensen kunnen zich daar niet voor oorloven, want ze verdienen gewoon te weinig, want de prijzen zijn te laag. Ze lopen dus gewoon keihard vast in dat model. En ik denk dat heel veel ondernemers in Nederland dit hebben. En het gaat me aan het hart, want het is vreselijk. In al die tijd en moeite zal je echt twee keer zoveel kunnen verdienen. Ja, dus als jij zo iemand bent, dan, dan denk ik dat je goed uh, kunt luisteren naar wat... Ik hierin aan jou te geven heb. Ik denk ook dat uh, organisatieadviseurs veel te veel ook in bedrijven gaan, uren moeten reizen, bij vergaderingen zitten, alles wat niet nodig is waardoor het heel tijdrovend is en ze niet andere klanten kunnen werven en uiteindelijk ook veel te weinig verdienen. Want dus voor, voor jou als je dit hierin herkent, je bent een transformatie ondernemer, je werkt veel te hard en je verdient nog steeds te weinig, is deze informatie interessant. Maar ik denk dat het ook een groot probleem is, hè, waar we allemaal mee te maken hebben, is dat door internet kan iedereen eigenlijk heel simpel markten. Ja, dus ik zie al die ads gewoon langskomen. Het ziet er allemaal heel gelikt uit. Iedereen ziet er prachtig uit. En mensen kunnen eigenlijk op een hele simpele manier kunnen ze een hele goede indruk van zichzelf geven. En misschien merk je dat ook, hè, dat, jou, dat er collega's zijn die dit ook allemaal heel goed kunnen. Maar ze hebben niet te bieden wat jij te bieden hebt. Dus jij, jij bent echt expert, je hebt jarenlange ervaring. En dan komt er iemand die eigenlijk die ervaring niet heeft, maar je wel heel goed kan marketen. En het lijkt wel of klanten helemaal geen verschil zien. Dus uh, ik denk dat ze er allemaal mee te maken hebben. Ik heb er ook mee te maken. Dus het is heel erg belangrijk dat je onderscheidend bent. En dat je jezelf kunt positioneren als, als de juiste persoon voor de klant. Dus daar gaan we het ook over hebben. Um, nou dus als je hiermee te maken hebt, dan, nou dat, uh, dan is dat gewoon lastig. Omnemen ze echt lastig zijn. Ja, ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Maar ik wil ook een ander perspectief geven op wat mogelijk is. En wat, wat echt, waar ik je ook de idee in wil geven, is dat je veel meer vrijheid hebt. En veel meer verdient. Dat je maar een paar ochtenden per week werkt. Dus wij, wij doen dat zelf. We hebben alles daarover geleerd hoe we dat doen. En we leren dat ook aan onze klanten. Een paar ochtenden, maar je wil ook locatie onafhankelijk werken. We gaan, ik ga zelf volgende week ga ik naar Italië. Blijf ik anderhalve maand. Dat kan gewoon. Ik kan gewoon van daaruit werken. En je kunt gewoon doen wat je zin in hebt, eigenlijk zo'n soort van. Ja, ja, het leven wordt heel anders. Dat zeggen ook onze klanten. Is gewoon een kwaliteit van leven wat toeneemt. En, uh, en dat is heerlijk, ja. kan ik het anders zeggen. Jij ook, Je kan heel vaak naar je moeder, ja. Ja. dus dat, uh... en dat vind ik verrukkelijk. Ze is 82 en ik kan haar aandacht geven. Ze maakt zich altijd zorgen, ze wil niet naar het tehuis. Ik zeg mam, maak je geen zorgen, ik blijf lekker in je huis wonen. En, uh, en ik, ik kom gewoon, want daar heb ik de ruimte voor. Ik kan ook bij mijn moeder werken. Dus dat is ook ideaal. Ja. En uh, ja, ik, ik kan van veel meer dingen in het leven ook genieten. Wat er daarvoor ook was, maar waar ik geen tijd voor had om mijn aandacht aan te geven. Dus dat ja, zeker. Het is een groot verschil. Het is een groot verschil. Dus we willen eigenlijk dat je een grote kwaliteit van leven hebt. Hè? Dus dat je tijd hebt voor, voor alle dingen die het leven de moeite waard maakt. En die, die is een beetje cliché, maar waarvan je op, op je sterfbed uh, zegt... Nou, dat... Daar had ik meer. Het is dus dat je niet zegt van. Ik had meer tijd achter mijn computer willen zitten. Maar ik had meer tijd aan mijn opgroeiende kinderen willen besteden. Mm -hmm. Maar we willen dat je nu al die keuze kunt maken, dat je daar tijd voor hebt. En uh, nou, ik merk het zelf ook heel als ik naar mijn ouders ga, dat ze enorm dankbaar zijn. Oh ja, dus ik, maar ik zal zo meteen Monique even voorstellen. <lacht> dat, uh, nou, dat, uh, dat ik tijd voor ze heb. En ze zijn ook helemaal opgeknapt daardoor. Want. Uh, ja, dat zie ik ook bij mijn moeder. Dus ja. gewoon uh, qua gezondheid gaat ze echt vooruit daardoor. Ja. Nou, dat maakt me zo dankbaar. Dat vind ik echt fantastisch. Ja, nou goed. Zo'n kwaliteit van leven willen we dat we kunnen bereiken. En, en ik geloof er heel sterk in dat een goed bedrijf, wat slim georganiseerd is, dat moet kunnen leveren. Ik zal nog even Monique voorstellen. Dat is mijn collega met wie ik samenwerk al vier, vier vijf jaar. Hè? Vijf jaar ruim. Al Vijf jaar, ja. ja. ja. ja. En zij uh, doet de sales voor mij, maar ze... Helpt ook de klanten? zijn sales expert, high-end sales expert. En ze zit hier naast me gewoon, we doen samen deze sessie. Helemaal gezellig. Helemaal gezellig. <laughs> um, nou, dus, nou, ik ga je gewoon ideeën over geven. Het is gebaseerd echt op hele lange ervaring in het werken met klanten. En, maar vooral de laatste twee jaar hebben we echt van waanzinnige inzichten mm. die we eigenlijk delen. En die ook breed uitgedragen worden door onze klanten zelf. En ze dus ook weer doorgeven aan hun eigen klanten. Dus het is echt een. ...enorme impact hebben deze ideeën. Nou, We willen gewoon dat jij je eigen plan gaat maken waarin je die ideeën verwerkt. Dus heb je al een, een, een, nou, een blad papier waar je op kunt schrijven. En wat moet er nou in zo'n plan zitten? Dus, maar het begint met je inkomen te bepalen. Dus wat wil je echt verdienen in 2019? En ga er niet van uit wat je tot nu toe hebt verdiend... Dus niet wat haalbaar is, maar wat je echt zou willen. Dus hoeveel zou je echt willen verdienen. En daar begin je mee om dat op te schrijven. Ik vind het ook belangrijk dat je opschrijft hoeveel je wil werken. Dus, dus, nou, bij ons is het twee ochtenden per week. Dus voor jou ook. Ja? Ja. Dat is dus verplichte, verplichte tijd. Ja? Daarnaast is het flexibele tijd. We zijn nu in een geweldig hotel in, in uh, Hartje Amsterdam. Samen met Noortje. En we hebben gewoon een zinnelijke dag. Maar het is geen verplichting dat we dit doen. We zijn vrij. Mm -hmm. Straks duiken we een café in. Oh nee, je bent al vast. Oh, sorry. Maar hè, dus het is gewoon flexibele tijd waar we in genieten. En we hebben verplichte tijd en dat is twee ochtenden per week. Maar we kunnen ook in onze tijd gewoon andere dingen doen. Mm -hmm. Dus hè, wat is jouw visie op hoeveel tijd jij wil stoppen in je bedrijf? In je verplichte tijd? En. Um, Hoeveel, ja, bij ons is het ook zo dat we één week per maand hebben vrij gepland. Kunnen ja. we ideeën afspraken. uitwerken? En ja. Uh, het is wel werken ook aan je bedrijf, maar je maakt de keuze en dat is het, het grote verschil. Ja, dus hoe zit het met jou? En heel veel mensen nemen dat idee over van één week per maand vrij. He, doe je dat ook, Moordje? Een soort van... Oké. Okay. Nou, he, dus dat is een heel goed idee, dat je dan geen afspraken hebt, geen training hoeft te doen of coaching of wat, wat dan ook. En natuurlijk ook een paar maanden in de zomer vrij, dus dat is ook heel erg interessant. Nou, schrijf op hoe jij je visie bepaalt. Hoe wil jij je tijd besteden? Dit is echt heel belangrijk dat je daar een visie op hebt, want anders dan, dan word je geleefd. Ja. Nou, dan gaat die agenda helemaal volkomen en dan kun je vaak niet eens tijd vrij maken om op vakantie te gaan. Oké, okay, dat, dat is belangrijk. Dus hoeveel je wil verdienen, hoe je je tijd wil besteden en dan haal je een bepaalde tijd over. Dan wil ik weten van wat ga je aanbieden aan klanten om dat inkomen te verdienen. Ja, dus je, je programma aanbod, welke prijzen ga je vragen, hoeveel klanten wil je ervoor hebben en uh, wat bied je dan precies aan. Hè? Nou, stel dat je uh, 100.000 euro wil verdienen en je hebt een programma van 10.000 euro, dan moet je daar 10 klanten voor werven. Maar misschien wil je 250.000 euro verdienen. Dan, en je hebt een programma van 25.000 euro. Dan moet je ook 10 klanten voor hebben. Ja. Misschien wil je een mix maken. Iets wat duurder is en een goedkoper is op zich. Een goed idee. Het is wel hetzelfde programma. En dus als jij nu dit voor jezelf zou uh, opschrijven. Wat, uh, hoeveel programma's zou je verkopen? En voor welke prijs en hoeveel klanten ja. moet je dan hebben? En ook hoeveel klanten wil je hebben? Dus dat het een goede mix is. Ja, ja. Nou, um, dus. Zo zit het eigenlijk in elkaar. Maar je ziet al. Als je echt je inkomen wil verdubbelen. Dus dat het heel erg slim is. En je wil je uren halveren. Dus dat je versimpelt in je aanbod. Want als je heel veel verschillende dingen aanbiedt. dan ben je heel veel tijd kwijt om het te marketen. En dus alles moet gemarket worden. ...als het moet geleverd worden. Dus eigenlijk wat wij onze Ja, ik vind het een goede vraag. Wat is eigenlijk een programma? Maar, maar uh, laten we daarmee beginnen. Want ik, ik hoor die vraag, vraag, die vraag vaker. Dus een programma is iets waarmee je een transformatie bereikt. En dus je hebt een, een trainer die geeft een, een cursus. Er gaat vaak het ene oor het andere oor uit. Maar nu maak je een programma. Dus het heeft een langere duur waarbij mensen een bepaalde transformatie ondergaan... waardoor ze het resultaat echt halen wat ze echt willen. Ze gaan het ook in de praktijk toepassen... en daarop kunnen ze met je reflecteren... Dus zodat er nog groter resultaat mogelijk is. Eigenlijk helpt een programma om voor je klanten het grootst mogelijke resultaat te kunnen bereiken. En dat maakt het veel waard. Uh -huh. En dus heel veel coaches leveren wel waarde, maar niet de hoogst mogelijke waarde. Een trainer geeft waarde, maar niet de hoogst mogelijke waarde. En door er een, een programma van te maken bereik je eigenlijk dat de klant echt bereikt wat hij echt wil. En dat is heel erg veel waard voor een klant. Hij, hij gaat echt afvallen. Hij gaat echt meer verdienen. Hij gaat echt uh, de baan vinden die hij echt wil. He, dus dat zijn allemaal transformaties die een klant kan bereiken. En omdat hij echt bereikt wat hij echt wil, is het ongelooflijk veel geld waard. Maar je zou zeggen, alle andere vormen van, van werken, die leveren niet dat gewenste resultaat op. En zijn dus eigenlijk ja nemen ze onterechte ruimte in. Een soort verspilling die plaatsvindt. Hè? Het kost heel veel geld, maar het levert niet op wat het echt zou kunnen opleveren. Dus de klant stopt tijd erin wat niet nodig is. Hij besteedt geld aan wat niet nodig is. Maar ook voor jou kost het tijd. Dus wij zeggen, bied het beste aan de klant wat mogelijk is. En bied alleen nog maar dat aan. Ja, dus dat is eigenlijk waar het allemaal op gebaseerd is. En op is. Je, je allerhoogste niveau, dus op je... het beste van wat je zelf te bieden hebt. Ja. Want er zijn altijd klanten die willen gewoon je allerbeste kwaliteit. Ja, en, en we gaan ervan uit dat 20% van de klanten wil het allerbeste. En er is daar een markt voor. En 20% van die 20% wil super, super het beste. Het is super high-end. En wij helpen onze klanten om mm -hmm. dat te gaan doen. En dat is het geheim. Om veel meer te verdienen in veel minder tijd. Dus vanochtend een uh, klant, Lina... Die... Hij heeft een programma voor 20.000 euro verkocht. Of 21.000 ja, ja, ja. En dus dat is wat onze klanten aan een doen. We hebben ook uh, klanten zijn in gesprek over een 100.000 euro programma. Mm -hmm. en dus dat is, dat is wat uh, klanten gaan bereiken als ze zo gaan denken. Het beste aanbieden. En daarmee komen ze ook het meest tot vervulling. En uh, ja, hebben ze gewoon toch het grootste plezier in wat ze te bieden hebben. Ja, en ik, ik denk dat heel veel mensen, en daar kan ik mezelf in, nou, zo ben ik ook jarenlang heb ik dat gedaan. Dus dat je, klanten vinden het te duur. Ja, dus ik weet nog dat ik begon met een, een aanbod van 295 euro. En dat de klanten waren die zeiden, nou ik vind dat veel te veel geld. En ik had de neiging om me daarop te richten. Mm -hmm. en dus ik baseerde mijn bedrijf op, op mensen die een hele lage investeringsbereidheid hadden. En dat is echt de dood in de pot. Want dan ben je dus aan het compromitteren. Als je biedt iets aan wat niet zoveel oplevert, om die mensen ter wille te zijn. Eigenlijk om die afwijzing te voorkomen. Terwijl er zoveel klanten waren ook toen al, die het allerbeste wilden en bereid waren daarin te investeren. Maar wat je, op welk niveau je ook bent, zullen altijd mensen zeggen, ik vind het te duur. En er zullen mensen zeggen, dit is precies wat ik wil. Maar ik... Maar, maar ik wil je dus eigenlijk meenemen in de gedachte niet te compromitteren, maar alleen nog maar het beste aan te bieden. Ervan uitgaande dat er mensen zijn die dat willen. En daar ga je dus ook op marketen. Um, nou, ik, ik wil een voorbeeld ervan geven. Ja, want uh, nou, we zitten allebei in het ja. programma van Jonas. <laughs> en Jonas is een personal trainer. Die heeft twee jaar geleden ons programma gevolgd. En die heeft dus dat, die gedachte van dat high-end heeft zich eigen gemaakt. Zeker. En eerst vroeg ik, voor een half jaar was het 1500 euro zoiets. Hè? Zoiets, ja. Ja. Ja, ja. Maar dat is een sportschoolmodel. Dus je ging er naartoe en hij gaf fantastische training. Nou, daarna, dan, nou, was het heel goed, maar het was niet wat mogelijk was aan resultaten. Mm -hmm, mm -hmm. De mensen je... vonden het ook makkelijk om af te zeggen en, en kwamen niet. Ja, ja, precies. Nou, nu heeft hij een high-end programma gemaakt. Daar ben ik dus ook ingestapt. Echt een, een, goed, een goede investering die ik heb gedaan. Ik merk nu al het verschil. Mm -hmm. Want het is het allerbeste wat er, wat, die, wat er is om af te vallen. En heel uh, sterk, sterk te worden. Sterk. Mm -hmm. ja. Ja. Dus en dat, die aanpak is, is echt high-end. Dus, dus we zijn echt gericht op het halen van het resultaat. Maar ik ben vroeger zo vaak naar de sportclub geweest. En dan ging het altijd om van... nou hey, Eerst deed ik dan 10 kilo, nou ik doe nu weer 5 kilo, weet je wel. Ja. Er ja, zat helemaal geen uitdaging in. En dan ging ik misschien de uh, eerste twee maanden heel fanatiek. En daarna, de rest van het jaar echt niet meer. Ja, ja, ja. Dat kon, maar het kostte best wel veel geld als je erover nadenkt. Ik zou zeggen, verloren geld, verspilling heeft daar plaatsgevonden. En, en Jonas, die, die pakt het dus anders aan. Maar het gevolg is wel dat hij, nou, tot de, misschien 5% van personal trainers hoort heel goed verdiend mm -hmm, mm -hmm. en heeft maar een paar klanten nodig daarvoor ja. ja. en wij als klant zijn super blij, want uh, we zijn helemaal committed om de resultaten te behalen en uh, we, we, nou ja we doen gewoon uh, ook wat jonas ons aanraadt we voelen gelijk oh dit is goed en we zien direct het effect dus ja uh, voor ons is het veel fijner dan uh, dan een abonnement en, en, uh, en, die, nou, en uh, te weinig eruit halen precies ja dus uh, die high-end uh, aanpak het is voor, ja, voor heel veel mensen gewoon super interessant. Uh -huh. en, maar hoe kun jij dat ook doen? Hè? Dus, uh, wat kun jij ook iets uh, aanbieden van 20.000 euro of 50.000 euro? En waar vind je nou die, die klanten daarvoor? Uh -huh. Dus dat is misschien een vraag die je hebt. En ik zou zeggen, en dat is heel interessant misschien voor jou om dat te horen. Dat die klanten er nu al zijn. Ze zijn er nu al. Mm -hmm. Net als, kijk, we zijn twee jaar geleden of zo met Jonas gaan werken. Mm -hmm. ja. Toen waren, we, waren wij ook al in zijn leven. <laughs> maar, ja. maar hij vroeg 1500 euro. En nu, hij vraagt ze, nou, voor zijn duim programma vraagt hij 18.000. Ja. ja. Dus wij waren er toen ook al. Maar omdat hij niks aanbood, konden wij het niet kopen. Ja, zo, zo eenvoudig is het dat zo eenvoudig. Maar dat, dat zie ik ook dus bij Karin en Martine. Die zijn dus nu in gesprek met twee partijen over een 100.000 euro programma. Dat waren klanten die ze al eerder hadden. Uh -huh. En nu bieden ze dit programma aan. En die klanten zijn daarover in gesprek, zijn geïnteresseerd. En dus de verandering heeft plaatsgevonden bij Karin en Martine zelf. Dus door zelf te veranderen gaan die klanten ook veranderen. Dus waar zijn ze? Ze zijn er al. Waarschijnlijk ken je ze al. Zitten ze al in je netwerk? Heb je er eerder mee gewerkt? Precies, ze kunnen eerdere klanten zijn. Ja. Er zijn ja. heel veel kansen. Als jij nu deze stap gaat zetten en daar is moed voor nodig, dan uh, kunnen ze de ja tegen zeggen. En dus, zo simpel is het ja. eigenlijk. Mm -hmm. um, jij moet er klaar voor zijn. En wat is nu het geheim om een veel hogere prijs te vragen? Want het is niet zo dat iets wat eerst uh, 3000 is en dan ga je nu zeggen het kost 30.000. Zo is het niet. Het is niet een ander plakketje, prijsplakketje erop. Nee, je bent een beetje uitgeschoten met die nieuw. <lacht> dat is het niet. Nee, je moet echt waarde gaan toevoegen. De hoogst mogelijke waarde. Dus ja, wat is nou het geheim van een programma wat 30.000 euro waard is of 100.000 euro... Ja, het biedt een veel grotere transformatie dan een klant überhaupt misschien zich had kunnen voorstellen. En, en dat maakt het veel waard. Dus je gaat kijken, hoe kan ik die waarde vergroten? Hoe kan ik de verwachting van de klant overtreffen? Hoe kan ik iets bieden wat, nou, wat hij zelf nog helemaal niet bedacht had? Maar wat hij wel ontzettend interessant vindt. En, en, dus, en, en dan moet het... Zoveel opleveren voor een klant, en ook snel, dat... Eh, nou, ik zou zeggen tien keer over de kop, dat is een mooie regel. Ja, dus als iets 100.000 euro kost, dan moet het 1 miljoen kunnen opleveren voor een klant. Ja, dus, zo simpel is het eigenlijk. Ja, dus je zegt eigenlijk tegen de klant, geef mij 1 euro, en ik geef er 10 voor terug. Ik krijg er 10 voor terug, ja. Zo simpel, het is gewoon een rekensom. En, en voor de juiste klant is... Die denkt, ja... Dat, dat kan ik niet laten liggen. Ja, ja. Ik kan niet 9 euro laten liggen. Dat zou suf zijn. En dus je gaat gewoon denken wat is een transformatie die groter is dan de klant zich kan voorstellen. En dan ga ik dat aanbieden. En dat is het geval van Karen en Martine heeft ermee te maken dat ze werken voor technische ondernemers. Dat ze echt helpen om die leads echt binnen te krijgen. Dat is heel veel waard voor die mensen. En, en ze hebben al miljoenen omzet. En ze kunnen dat dan verdubbelen. Ja, zo simpel ja, is het. Ja. Ja. Um, maar er kunnen ook andere factoren spelen. Het kan zijn dat het bereikt wordt in minder tijd, minder stress. Er zijn heel veel dingen die van waarde zijn. En ja. Dus wat je ook te bieden hebt, je kan altijd kijken van wat is het waard voor je klant. Ja. Dat maakt het een investering wat een klant doet. Het is gewoon een investering. Maar stel dat je je klant helpt om, om twee, keer zoveel tijd, uh, zijn, twee, uh, twee keer zoveel tijd te besparen. Dan he, houdt hij die tijd over mm -hmm. om uh, iets te doen wat nog veel meer oplevert uiteindelijk. Hè? Waardoor het veel meer oplevert. Ja, en wat van nog veel meer waarde is voor de klant. Vaak is tijd gewoon nog van meer waarde dan euro's. Dus. Dat is waar, ja. Zeker. Het ja. nou, dus het idee van een hele grote transformatie die... De verwachting van de klant nog overtreft, dat maakt het veel waard. En, en dat moet echt voor de juiste klant. Dus voor de juiste klant die dat echt kan uh, terugverdienen. Dat kan niet iedereen misschien. Dus je moet echt kijken, voor, voor welke klant is dit? Welke klant kan dit snel verzilveren? En dat is de juiste klant waar uh -huh. jij je hoge prijzenprogramma op richt. Maar dan is het natuurlijk van belang. Nou, ten eerste dat je dat aanbod maakt en dat is de stap die bij jou moet plaatsvinden, maar ook dat je marketing gaat doen om de juiste klant te vinden. Mm -hmm. En dat kun je doen op een manier die heel veel tijd kost, maar je kunt het ook op een manier doen die heel weinig tijd kost. Mm -hmm. en, hè, zo wil ik iets over zeggen. Ik denk dat heel veel mensen bezig zijn met enorme complexe manieren om klanten mm -hmm. te krijgen. Hè? En ze hebben geleerd, veel marketinggroepen leren dat. Je moet hem iets goedkoop aanbieden. En dan moet je een klant laat, nog een stap laten zetten. Nog iets, iets duurder, maar nog steeds goedkoop. En dan is het misschien het maximum 2000. Mm -hmm. En je laat hem door een hele funnel gaan. En eigenlijk zijn die, die funnels, die complexe marketingfunnels. Met video's en webinars en e-books. Ze zijn gericht op mensen eigenlijk ook weer die een lage investeringsbereidheid hebben. Die moeten heel erg overtuigd worden. Die moeten honderdduizend argumenten horen om iets te doen bij jou. En he, daar zijn die funnels allemaal op gericht. Op een groot koud publiek, groot volume. Waarbij je he, mensen allemaal een lage investering laat doen. Ik zou zeggen om die echt die high-end klant die een hoge investering in wil doen. Omdat die gewoon ontzettend belang echt hecht aan een hoog resultaat. Dat die helemaal geen funnel nodig heeft. Je hebt geen zin om uren naar je webinars te luisteren en naar je video's en jouw e-books te lezen en helemaal te wachten en dan alleen maar een hele kort tijdframe iets te kopen. Ja. Als ja. je eerst je, je webinar kijkt en dan tussen uh, 45 minuten en 50 minuten kan hij iets kopen. Ja. ja. Dat, we, we, we dat werkt zijn, niet. Wij voor... zijn zelf ook graag in de klanten. We willen, eigenlijk weten we al dat we iets willen. En dan uh, willen we het gelijk kunnen besluiten. We willen het gelijk kunnen besluiten. Niet, niet hoeven te wachten daarmee. We willen niet wachten. Nee. En dat geldt voor heel veel high-end ondernemers. En ik was laatst ook weer met een andere hele bekende internetondernemer in gesprek. Dat was heel onthullend eigenlijk. Want hij hielp mensen dus inderdaad met al die complexe funnels. Mm -hmm. Webinars en e-books en video's. En ik zei op een gegeven moment. Zeg, <laughs> koop jij zelf wel eens wat op die manier? Ja, dat jij eerst... Nou, We hebben dan moet luisteren en zei, nee, ik niet. <laughs> dat is toch Het dat, dat is die high-end klant. Mm -hmm. Als je die nou zou hebben die dat helemaal niet wil. En dan ga je daar je marketing oprichten. En dat is gewoon een heel erg slim idee. Dus dan ga je zelf enorm veel tijd besparen. Dus je moet niet al die dingen te doen wat ongelooflijk veel tijd opslorpt en wat heel complex is. is... Er zitten heel veel bewegende delen in. erin. En wat is nou de meest simpele funnel? Is eigenlijk ja, iets van content, waarin je je fantastische ideeën goed uh, gaat uh, vertellen aan klanten. Klanten, je klanten worden aangetrokken mm -hmm, op mm -hmm. sterke ideeën. Maar het kan ook een heel simpel bericht zijn, een artikel. Maar het is ook een goed idee om een video, nou, Facebook live, hè. Ja, fantastisch, ja, ja, ja. En, uh, een e-book kan ook goed werken, maar het is één simpel stukje content. Je maakt uh, van daaruit het aanbod om in gesprek te komen. Dat gaan we straks ja. ook doen. Dan kun je zien hoe we dat zelf doen. En dan kun je dat ook evergreenen. Dus je gaat dat automatiseren. Je zorgt dat je een hele goede ad maakt. Een Facebook-ad of een LinkedIn-ad. En dan ga je dat altijd laten lopen. En als je een fantastische video hebt, mm -hmm. dan kun je er... Maandenlang kun je die gebruiken. Ik ken mensen die jarenlang gebruiken. Ja, ja, ja. Ja. En dan kan dat iedere keer die high-end klant opleveren die 30.000 euro betaalt, 100.000 euro. En zo zie je dus dat je met heel weinig tijd enorm resultaat kunt bereiken. Ja. Nou, klanten van ons, hè, Diamond klanten van jou, Laura, die, die met jouw hulp een fantastische case-studie hebben en die daarmee bij bedrijven binnenkomen. Nou, dat kan gedownload worden op hun website. Nou, ze hebben laatst een 70.000 euro programma verkocht. Ja, dat, dat, dat, dat betekent dat het eigenlijk heel weinig marketing is. Maar wel hele goede marketing. Met, met goede content en goede ideeën. En, um, en zo uh, komen ze binnen. Het scheelt ze enorm veel tijd. Ja. ja. Dus, dus dat is, je marketing kan heel erg versimpelen. Het gaat je heel veel tijd uh, opleveren. Um, ja, ik zou zeggen dan, uh, wat dan nog van belang is, is dat je met die mensen in gesprek komt. Hè. Dus je gaat ze uitnodigen voor een gesprek. Uh -huh. En dat je hele goede vaardigheden hebt om dat gesprek te voeren. Nou, Monique, is er een deskundige in. Als ik je aan jou zou vragen, wat is nou het geheim van een high-end sales gesprek om een 100.000 euro programma te verkopen? Wat zou je dan zeggen? Nou, het nummer één is dat je uh, uh, altijd moet beseffen dat het gaat om een investering. Het zijn niet kosten hoor, vaak mensen zeggen het. Kost zoveel, en dat is het niet. Het moet een investering zijn. En je moet het duidelijk kunnen maken wat het gaat renderen. En dan weet je ook dat het voor de een wel is en voor de ander niet. Ja, waarde is voor iedereen verschillend. Um, en je ideeën zullen ook in je gesprek naar voren moeten komen. En ideeën waaraan de klant voelt, hey, die, hebben de echt, die heeft een kijk op, dit klopt gewoon. Um, dus dat geeft vertrouwen. Maar je moet ook durven ingrijpen. Je moet een klant ook wakker schudden en ook kunnen zeggen, ja, als je zo doorgaat, dan gebeurt uh, dit en dit. Wat de klant echt helemaal niet wil. Daarmee behoed je de klant ook voor problemen. En, en, uh, dus eigenlijk is het, het moet het zo zijn dat de klant niet meer hetzelfde kan denken na een gesprek met jou. Ja. Dus eigenlijk wil je al dat een transformatie optreedt in dat salesgesprek de klant is, ja. is, is, is uh, veranderd mm -hmm. door het gesprek, het zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. En het is zonder en, te coachen, want, want dat kan de klant nog niet begrijpen. Daar moet hij eerst klant voor zijn. Maar het is dat de manier van denken anders is. Ja. ja. Dus dat wil je bereiken. Dat je enorme impact alleen hebt in het gesprek. Hè. Dus dat de klant echt anders gaat denken. Maar ook hoop uh, krijgt en perspectief, mm -hmm. ja. perspectief krijgt op wat er mogelijk is voor hem. En dat hij daarvan... Ja, ook overtuigd wordt en zijn weerstand daarin overwonnen worden mm -hmm. en, en daar is gewoon een heel goed salescript uh, ja. voor nodig ja. Ja. en uh, nou onze klanten passen dat toe ja. en het werkt hè, dus uh, het is uh, ongelooflijk belangrijk dat je echt een visie hebt op die verkoop want je kunt gewoon veel meer verdienen hè, als je het goed aanpakt en dan uh, is dat heel erg fijn ja um, even kijken en het is ook waarde leveren, dat verkoopgesprek, dat is ook gewoon waarde leveren. Want als jij een grote perspectief schetst voor je klant, dat alleen al is van enorme waarde. Want dit is wel mogelijk, hè? zoals Jonas kan schetsen, je kan echt wel 20 kilo afvallen. Nou, dat, dat geeft hoop en uh, dat is van waarde. En daar heeft hij ook zijn ideeën voor. Nou, en wat, wat jij te bieden hebt, daar zul je ook je ideeën over hebben. Ja, ja. het gaat er eigenlijk om... Ja, uiteindelijk is het gewoon een rekensom. Hè? Dat de klant zich van bewust is, dit ga ik krijgen, het kost zoveel, maar het leef me tien keer zoveel op. Dat, uiteindelijk komt het daarop neer. En dat je de klant daarin meeneemt en daarvan overtuigt, En dan gaat hij uh, ja, het kopen. Ja, ja, precies. Nou, een ik juistklant. kan een, een voorbeeld ja. geven. Ik had ooit dat ik... Uh, ik kroop echt mijn bed uit en het was verschrikkelijk. Ik dacht, oh god, uh, hoe kan ik zo nog verder gaan? Ik was manager in, uh, in, uh, bij een bank. En ik zei tegen mijn man, nou ik wil gewoon een goed bed hebben, het maakt me niet uit hoeveel het kost. Want ik zag het als een investering. En uh, ik dacht, ja, als ik dat niet verander, dan kan ik gewoon mijn baan niet behouden. Nou, uiteraard ben ik inmiddels aan het ondernemen, dus dat maakt dan niet meer, niet meer uit. Maar, maar ik heb dat bed nog steeds en ik heb het altijd heel veel uh, van waarde gevonden. En een ander die op een spijkerbed kan slapen, die denkt, nou, pff, uh, wat, uh, wat moet ik daarmee? Maar ik heb de roze roos onder de bedden genomen. En, uh, voor mij heeft het die waarde. Want ik kon het zien... Wat het me zou kosten als ik het niet zou doen. Ja. En dat is wat je met je klant ook helder kan krijgen. Ja, en daar gaat het om. En dan, en dat... Als je hem daarin meeneemt en je doet dat heel erg goed, dan, uh, dan kan dat heel goed werken. Ik wilde ook nog iets zeggen over je, jezelf onderscheiden van je concurrent. Ik denk dat ze allemaal enorm te maken hebben met concurrentie. Er zijn zoveel zelfstandigen die allemaal heel goed aan het markten zijn. En het is dus van belang dat jij daar uitspringt en dat je ook een loyaliteit met deze klanten opbouwt. Dus dat ze bij jou willen zijn. Nou, wat is nou het geheim om loyale klanten te zijn, maar echt ook eruit te springen voor de juiste klant? Ik zou zeggen um, dat het allemaal mee te maken heeft dat je niet schroomt om je eigenheid te geven, jezelf laat zien en je eigen verhaal vertelt. Hè, dus dat zorgt voor een enorme aantrekkingskracht voor de juiste klanten. En jij wordt voor hen de aangewezen persoon. En daar is moed voor nodig. En dus wij gaan nu zelf ook een hele moedige stap zetten. Klopt Monique? Dat klopt inderdaad. Nou als het om moed gaat, dan kan je van Laura altijd goed leren. Want die neemt alleen maar moedige stappen. Ja, ja. dus we gaan iets heel moedigs doen. Daar heb ik al bij mijn event over gehad. Nou, ik ben, ben twee jaar geleden ben ik tot het geloof gekomen. En dus ik ben heel erg... Uh, Daardoor geraakt. En ik heb zelf de beslissing genomen om mijn bedrijf aan God te geven. En dat heeft een enorme impact gehad hè, op de resultaten die we zelf halen. En ook voor de klanten. En ik heb geen zin meer om dat voor me te houden. Oh. Nou, want ik, ik geloof heel erg dat, dat klanten dat nodig hebben. En ze zitten vaak enorm te worstelen omdat ze veel te veel in een eentje alles willen uitzoeken. En heel veel mensen zoeken naar manieren om het bovennatuurlijke in hun bedrijf te brengen. En vaak worden dan dingen toegepast. Zoals de uh, law of attraction, de secret. En dan gaan mensen visualiseren en ze gaan manifesteren. En ze gaan tarotkaarten gebruiken en ik weet niet wat. Maar mijn idee is dat God heel erg kan helpen. Om jouw bedrijf te geven wat je echt wil. En dus dat hij jouw bedrijf wil gaan zegenen. En dat je he, de, de principes... Van uh, Law of Attraction, dat je ook kunt bereiken wat je echt wil. Staan ook allemaal in de Bijbel. Mm -hmm. Maar we geven erkenning aan God ervoor. Wij willen dit heel graag doen. Wij, wij hebben ongelooflijke steun daaraan. En ik, ik heb zoiets, ik wil mijn klanten op de allerbeste manier helpen. Dus ik wil ze daarin iets meegeven. En we hebben besloten dus aan onze klanten, nu ook, dat uh, noemen we God in je bedrijf. Een aparte sessie, die mensen als bonus uh, krijgen. En... Als je niet aan mee wilt doen, dan, dan hoeft dat helemaal niet. Maar voor degenen die daar interesse voor hebben, bieden we dan één keer per maand een sessie aan. En dan gaan we God in jouw bedrijf brengen. En we geloven dat de scheppingskracht van God in jouw bedrijf kan werken. Waardoor het bedrijf veel meer wordt wat je echt wil. En het wordt allemaal lichter. Het is veel lichter. Ik, ik zie ook bij Laura hè, wat het voor jou betekend heeft. En voor bij mezelf. En, uh, en ook voor onze klanten. En uh, zonder dat ze het weten... Ja, we hebben zelf natuurlijk wel het een en ander voor gedaan. Uh, ja, het, heeft, het, het ondernemen is al zwaar genoeg. Ja, ik, ik geloof dat het ondernemen heel complex is. Hè. Dus, uh, er zijn ontzettend veel dingen waar je mee rekening moet houden. dus Je hebt te maken met klanten, je hebt te maken met concurrenten, je hebt te maken met jezelf, uh, met je marketing, je sales. Uh, alles moet van een hoge kwaliteit zijn. Er zijn veel factoren waardoor het uh, lastig wordt. Oh, je hebt te maken met verandering, mm -hmm. dingen mislukken, je hebt te maken met afwijzing, klanten die, die weglopen. Er zijn allerlei potentiële uh, gevaren ook in een bedrijf. Volgens mij kan je niet zonder. God, mm -hmm. en, en je hebt gewoon die hulp nodig. Je hebt gewoon hulp nodig. Ik had vroeger werd ik vaak wakker van de stress. Ik heb een, een team. Moet, iedereen moet betaald worden. Als klanten dan niet kopen, dan voel je echt voortdurend stress. Mm -hmm. werd ik vaak wakker s'nachts. Dan, dan was ik bang, echt. Mm -hmm. ja. en, maar ik heb dus twee jaar geleden, nou, door allerlei omstandigheden... Dat vertel ik je nog wel een keer. Heb ik gekozen om mijn bedrijf aan God te geven. En nu, als ik nu s'nachts wakker word... Kan, kan zij er iets van angst komt dan zeg ik meteen, ja maar wacht even het is niks, ik hoef nergens bang voor te zijn mm -hmm. He, dus ik, ik heb alles al wat ik wil omdat ik God heb en daardoor ben ik veel ontspannen geworden ja. en, en dat merken de klanten ook, ja. er is gewoon veel minder angst er is, is veel meer vertrouwen, er is gewoon heel veel vertrouwen voor teruggekomen Ja. maar goed, het, het, het hangt van jou af of je dat wil en, en ik mm -hmm. wil zeker ook mensen helpen die daar niets mee hebben want uh, voor mij is het doel altijd om ondernemers, ambitieuze ondernemers te helpen met heel veel succes te ondernemen. En dan gewoon een goed bedrijf te hebben waar een goede fundering is. Want dat is wat ik natuurlijk in de afgelopen jaren altijd heb meegekregen van onze klanten. Die iedere keer precies weten wat ze kunnen inzetten. Die na jaren nog steeds een heel solide bedrijf ja. hebben wat alleen maar gegroeid is. En, en, en dat is denk ik het mooiste wat ik Laura iedere keer zie doen. Dat mensen een heel goede fundering hebben. Voor hun bedrijf hebben wat kan blijven groeien. Ja, dus dat, daar heb je jarenlang de passie mee. Hè? Dus dat, uh, die waarde heeft het gewoon. Je moet niet denken alleen aan, aan 2019, maar gewoon ook aan de jaren daarna. Mm -hmm. Dat het wat ja. kan opleveren. Ja, precies. precies. Ja. Ja. Nou, ik, ik hoop dat dit jou uh, inspireert. Ja, voor onze klanten betekent het heel veel. Ze verdienen veel meer geld, ze werken veel minder uren. Mirjam was een mooi voorbeeld hè, bij het ja, event. Ja, ja. En één jaar heeft het. Twee ton verdiend. Dus eigenlijk een starter. Hè? Mm -hmm. Ze is begonnen. En ze heeft tijd voor haar gezin. Dus hele jonge kinderen. En, uh, nou, Linda. Wat? Nou, is, eigenlijk, eigenlijk zijn de resultaten groter dan, dan ooit. Oh, ja, ja, ja. Dus dat is ja, fantastisch. Ze zijn gewoon gewoon door, door helemaal verbijsterd zelfs. En ja, ze zijn echt verbijsterd. Ja, ja. En gewoon door deze ideeën toe te passen. Maar ook gewoon dat ze meer impact hebben met hun klanten. Hè? Dat ook. De resultaten van hun klanten worden ook groter. Heel bijzonder hoe dat werkt, maar het werkt zo. Ja, dat heeft echt een effect nog veel groter dan we misschien zelf denken. Maar je bent ook heel erg welkom om met ons jouw plan dan door te nemen. Ook jouw plan om jouw inkomen te verdubbelen. Wat wil je verdienen volgend jaar? Misschien zie je het nog niet helemaal voor je, wat er mogelijk is. Mm -hmm. Dat is misschien wel wat een, een, de toegevoegde waarde is van ons. We laten je groter denken. Ja, dus als jij zoiets hebt, dat wil ik niet, dan moet je zeker niet bij ons komen. Maar wij, wij, zien, wij zien kansen en mogelijkheden gewoon door ervaring. Van ja. Wat er mogelijk is. En wat ja. we ook bij ons in ons bedrijf zien, is dat door ambitie te hebben, ontstaat er groei. En ook persoonlijke groei. He, dus dat groei in je bedrijf, maar als mensen zijn we ook enorm gegroeid. En, uh, ja, en dat is toch veel leuker dan stilstaan, denk ik dan maar. Nou, ik, mijn stelling is, als je niet verandert, dan... dan uh, is ten dode opgeschreven. We zijn zelf ieder jaar eigenlijk veranderd. En je hebt de wet van de entropie, noem je dat. Alles komt tot verval. Kijk maar naar je naar huis, waar je in woont. Op een gegeven moment zitten er overal schuurtjes en ik weet niet wat. En, en dat geldt ook voor je bedrijf. Want telkens dingen veranderen, slimmer doen, nieuwe ideeën adopteren. Ja, ja. Want zelfs al voor dezelfde resultaten zou je al moeten veranderen. Ja, dus, uh, ja, ja. En als je dan toch bezig bent, kan je beter gaan voor hogere resultaten, denk ik dan maar. Ja. Nou, je bent welkom om met ons je plan door te nemen. En uh, stuur een PM. Ja, en, of gebruik de link die boven het bericht staat, maar die ja. wordt later nog toegevoegd. Maar die, die komt er later bij. En nog wat ja. vragen die we misschien willen beantwoorden? Zijn er? Ja, even nou, even uh, ja. heb jij een vraag uh, gezien? Of, uh, ja, ik kan het uh, zonder bril helaas niet. Dus ik heb even een Noortje hard nodig. Nooit, heb jij vragen die we kunnen beantwoorden? Want misschien kunnen we niet alle vragen. Uh, kan het programma ook een dagdeel zijn? Uh... Nou, als jij een transformatie kunt bereiken voor een klant die heel groot is, en je bereidt in één dagdeel, dan vind ik het goed. <laughs> ja, je weet maar nooit. Ja. Ja. Ja. Ik, ik hoorde laatst van een man die werkte voor bedrijven. Het ging over overnames. Nee, het ging over bedrijven die op de rand van via mensen mens stonden, grote bedrijven. En hij hielp ze helemaal weer erbovenop en daar had hij twee weken voor nodig. En dat kostte zes ton. Dus dat van mijn part. Eén middag is misschien een beetje kort. Ja, er is ook een vraag of, of dit webinar dan wel past, in, uh, of dat niet complex is, maar dat, het gaat eigenlijk om waarde die we leveren, de content die je in zo'n uh, Webinar biedt zoals wij nu doen in een Facebook Live. We geven je ideeën voor je plan. Dus een webinar als, als marketing is ja. voor een funnel? Ja, dat ja, is heel goed. Een ja. webinar is uitstekend. En waar het, ja. kijk, wat, wat het complex maakt is als je alleen maar dingen doet, wat weer een vervolgstap moet zijn, een vervolgstap zijn. En Laura nodig je nu gelijk uit. Je kan met ons in gesprek gaan en dat maakt het minder complex. Maar als, als ik eerst nog uh, iets maak waardoor je allerlei stappen moet zetten, dan wordt het complex. Exact exact. Uh, nog een vraag. Um, kijk, ja. hoe je bepaal, hoe bepaal je of iets een programma is. welke uitdaging kom je tegen als je God aan het. <laughs> nou, ik, ik kan het niet zo goed lezen. Als je God want... aan het roer hebt. ik denk dat een ja. nieuwe. Uh, oh, oké. Okay. welke uh. uitdaging je tegen? Nou, eigenlijk is dat grappig. Yeah. want er is eigenlijk helemaal niet zo'n grote uitdaging toch? Dus het is alleen maar fijn. Nee, Leuke vraag. Goeie vraag. Ja, ja. Als ik me goed begrepen heb, tenminste. Hè, want, uh, ja, ik kon het niet helemaal lezen, sorry, ja. Maartje. Heb jij, uh, Noortje, kan jij nog een. Het is voor ons een beetje ingewikkeld om dit allemaal te lezen. Oh, okay. Jij kan niet zo oh, ja. rollen. Ja. Is er nog een vraag? Uh, Beter zelf aan het gaan staan? Aan het te door gaan staan. Oh, oké. Okay. Nee. Nou, oké. Okay. <laughs> mm. Maar er was nog een vraag over hoe bepaal je of iets een programma is. Oké. Okay. Uh, nou, ik denk dat je, je begint als eerste uh, met het resultaat wat je voor een klant wil bereiken. Het allerhoogste resultaat. En voor de klant die het ook direct gaat toepassen. He, die al flink op weg is. En wat is daarvoor nodig? En dan merk je dat tijd nodig is. En er zijn bepaalde stappen. Er zal ook coaching misschien zijn. dingen moeten geleerd worden. En zo ontstaat een programma. Maar je ontwerpt altijd vanuit het grootste resultaat voor je klant. Ja. Ja. Ja. Dus, nou. Mochten jullie meer ideeën willen of meer uh, kijken wat er voor je mogelijk is. Nou ja, Laura zei het al, stuur een persoonlijk bericht of druk op de link. Ik ga graag met je in gesprek om te kijken wat er voor jou voor perspectief is. Ja. super goede stap. We hebben elkaar nodig. Ik heb ook altijd coaches. Uh, hoe zit je? In? Oh ja, dat dat is een goede vraag. Hè? Dus als je spiritualiteit biedt als, als uh, aanbod, mm -hmm. hoe zet je dat om in concrete resultaten? Hè? Dus dat hangt inderdaad voor, voor welke doelgroep je dat doet. Hè? Dus je levert je in, in wat die doelgroep voor resultaat wil. En jou, je zorgt dat jouw aanpak daar ja, toe leidt mm. hè? tot gewenste resultaten. Dus Spiritualiteit op zichzelf is niet waardevol. Uh -huh. Het moet een bepaalde transformatie teweeg brengen en dan wordt het wel waardevol. Uh -huh. Zo moet je gewoon denken. Uh, kan dit voor particulieren? Ja, zeker. Ja. Ja. <laughs> maar het resultaat moet belangrijk genoeg zijn. Ja, dus ik heb laatst gehoord van uh, mensen in uh, Amerika uh -huh. die willen uh, kunnen nou, zwanger worden. Nou, de een of andere dokter had daar een programma voor. En dat, uh, Op een heel natuurlijke manier. Ja, zoiets. En dat is 100.000 dollar. En dus het zijn particulieren. Als het resultaat belangrijk genoeg is. dan uh, kunnen particulieren ook hoge investeringen doen. En dus dat, dat zien we ook. Ja, ja. En dus het kan voor particulieren, maar het kan ook in uh, organisaties. Kan het ook, kan ook voor ondernemers. Mm -hmm. en maar we, we zien dat het eigenlijk. Te maken heeft met, met wat levert het op. En het eigenlijk een waardeomslag. Dat is het gewoon. Ja. Het is de waardeomslag die je levert. Daar gaat het om. Die is het en waard. Ja, en is voor het wie waard. dat ook is, als je het ja. goed marketert, heb ja. je de juiste persoon voor wie dit een heel urgent vraagstuk is en die veel waarde hecht aan het resultaat, dan kun je iets voor, iets voor een hoge prijs verkopen. En die het ook gaat toepassen wat je te bieden hebt. Ja, dat is altijd van belang. Want daar kunnen de resultaten mee behaald worden. Ja. Um, is er nog iets? Wat is nu het grote verschil tussen het programma van een personal trainer en het high-end programma van Jonas? Nou, ik, ik denk persoonlijk, want ik, ik heb beide dingen gedaan. En dat Jonas geeft veel meer commitment. Dus, dus waardoor ja, ik heb nu al resultaat. Dus ik, ik word veel meer uitgedaagd en gestretched. En dat is ook door die investering gewoon. Ja, ja. en er zitten natuurlijk andere elementen in, ja, wat, wat Jonas heeft toegepast. Um, waardoor uh, we gecommit ge blijven. Ja, dus dat. En, en al zijn visie en kijk zitten in. Hij ja. kan helemaal alles wat hij wil, kan hij, past hij toe. Dus hij komt helemaal tot zijn recht, heeft ontzettend veel plezier in. Maar dat is ook precies hetgeen wat wij nodig hebben om goede stappen te zetten. Dus, dus het is echt een win-win. Dus ja, ja, ontzettend veel ja. plezier hebben daardoor ook met elkaar. Ja. En hij durft ja. ook visie te hebben, want ik denk dat dat ook telkens is. Durf gewoon je visie naar buiten te brengen. En, en, en denk niet van, oh ja, maar wie ben ik dan? Er zijn al zoveel uh, loopbaancoaches of wat het ook allemaal is, of uh, organisatieadviseurs. Maar, maar ga uit van je eigen kracht, van je eigen visie, want daar zijn altijd klanten voor. Ja, zeker. Nou, wij geloven heel erg in dat dit voor heel veel mensen heel veel kan betekenen. Dus je krijgt veel meer vervulling, je gaat veel meer doen wat je echt wil. Je hebt de leukste klanten, maar je verdient uitzonderlijk goed. Echt, uitzonderlijk. Het gaat je verwachting echt overtreffen, dat zie ik. En uh, nou, Als dat belangrijk voor je is, schroom niet om je op te geven. Ik geloof niet dat je in je eentje kunt komen. Ik kan het zelf ook niet. Ik sprak laatst... Oh, nog. Ik ben een hele bekende internetondernemer en ik vroeg, wie is jouw coach? En die zei, die heb ik niet. En hij zei, ik heb toch gewoon geen coach nodig, ik, ik, ik ben heel gedreven en ik ben accountable. Maar ik hoorde al, hij zou in diezelfde tijd echt tien keer zoveel kunnen verdienen. Hij, hij, hij zegt van, ik heb het niet nodig, maar ik, ik zag dat hij het wel nodig had. Maar ja, het komt vanuit kennis en expertise en ervaring. ja en het is ook nodig voor groei, is nodig dat, net zoals in het programma bij Jonas, maar ook in je bedrijf. Voor groei is nodig dat je telkens uh, je grenzen overschrijdt van waar je, waar je wat kan. En niet mm. dat hij in de stress komt, maar wel dat je telkens tot je max gaat. En daar ontstaat groei mee. En zowel fysiek, maar ook in je bedrijf. Mm. En dat doet... Dat, nou ja, dat kan je niet in je, kan je Eentje niet je eentje? Nee, dat denk ik ook. Kan je niet is een je beetje je. als een tandarts die zijn eigen gaatjes zou boeren. Dat lijkt me ook heel lastig. Nou ja, wat je krijgt als, als mensen dit zelf gaan doen, en dat zie ik ook, dan, uh, dan, nou, dan gaan ze het een keer proberen om een 50.000 euro programma aan te bieden. En dan zegt de klant, nee, het, doe, doe die maar van 5.000. En nou, dan maken ze dat misschien een paar keer mee, maar dan hebben ze hun neus gestoten. Hè, dus dan doen ze het niet meer. Ja, dit werkt niet. Ja, en dan zijn ze in een omgeving, wat misschien helemaal geen ondernemers zijn of wat dan ook, en die zeggen, ja, maar dat is ook echt belachelijk, dat kan toch ook helemaal niet? Ja. En dan, dan is het de neiging om te stoppen. ja, ja En dat, dat krijg je dus als je niet uitgedaagd wordt door een coach die in jou gelooft en jou uitdaagt om hoger, groter te rijken. En jou dus ook, want als je zult ongetwijfeld tegen obstakels oplopen, hè, maar dan jou door, doorheen helpt. En, nou, ik heb het zelf gewoon meegemaakt, maar we hebben dat nodig. We hebben dat nodig. Nou goed, als je bij ons iets wilt doen, of je wilt met ons gewoon je plan doornemen. We gaan ongetwijfeld kijken hoe we je verder kunnen helpen dan weet je dat vast. Dan uh, kun je ervoor opgeven mm -hmm. en dan denken wij mee met jouw plan. Het zal ongetwijfeld je leven veranderen alleen al om het gesprek te voeren. Dat weten we zeker. Gewoon al te voelen of je plan haalbaar is of niet maakt dan een enorm verschil. Ja, dus ik hoop dat je veel plezier hebt gehad aan deze uitzending, dat je geïnspireerd bent... En we ontmoeten oh, je graag nog. Nou, graag tot een later moment. Dankjewel. vandaag.